Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Nieuwe dag. Het is uh, mooi weer. de zon al buitenschijn. Als je van geocache houdt, kom je op prachtige plekken. Zo ook hier. Deze mooie landschap. Oh, jullie zagen het ook al. Een mooi ooievaarsnest achter me. Ja, die liggen heel ver hieronder. Hunnenbedden. Hey Peps. Vind je het mooi? Ja, je wel, met je, met je Dit zijn hun bedden. Moeten jullie zelf maar even de video op pauze zetten zo. Of langzamer afspelen. Uh, Wat zeg je? Uh, met, met wie? Met oma. En met? Papa. Okay. En papa dan? Ja. Yeah. Vind je leuk hè? je helm terugleggen. Leg maar bij de met de tafel. Goedemorgen allemaal. Um, het is vandaag de 21ste en deze video is van de 19e. Hoe komt dat? Nou, het internet werkt hier gewoon niet lekker mee. Uh, en daardoor kunnen wij uh, geen uh, filmpjes uploaden. Nu werkt het internet wel weer oké. Okay, dus uh, we gaan gewoon deze video uh, uploaden en jullie zien hem gelijk verschijnen. Daardoor hebben we ook een dagje overgeslagen met filmen. Maar uh, vandaag gaan we gewoon weer leuke dingen doen. Maar dat is natuurlijk in de video van morgen, dus blijf gewoon gezellig kijken en uh, die zien jullie allemaal uh, in onze video. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Ik ben even op een uh, heel rustig plekje gaan zitten. Ik ga het jullie even laten zien. Jullie horen de vogels op de achtergrond. Er is bijna niemand hier. En dit is de plek waar ik elke ochtend even tot mezelf kom. Net zoals nu. Terwijl Sanne met de kinderen naar het dierenvoeden is. Ik ze zo opvang om half elf. En met Berber naar het knutselen gaan. Dat is tot vijf jaar. Dus Sanne gaat dan met Brian weer naar de tent. En daarna gaan we lekker brood halen. Ach, het is zo geniet hier. Kijk, ik zit bij uh, mijn telefoonsignaal is dan uit, want ik zit hier bij een telescoop. Dus ik heb vliegtuigmodus aan. Ja. Echt heerlijk. Zo. Tasty. Ja. Echt. Hele. We zitten even in uh, de brasserie, de kom eet of brasserie kom eet. En uh, we gaan even hier kijken wat het eten hier doet. Heb je iets honger? Tasty. Ben je Tosti? Tosti. Jij ook? Nee. Wat wil jij het eten? Ik heb een brood niet terug. Wat wil je eten? Wil een ijsje. Ja, Daar gaan we daarna doen. Eerst een broodje. Eerst een broodje, dan een ijsje. Wat wil je als broodje? Wil je, ja. ook ben je ook een tosti? Wil je ook een tosti? Ze is niet blij, we laten haar even met rust. Zo. Wij gaan het nog bellen spelen. <laughs> nou, we gaan een wapje eten. Marot, wat had jij? Uh, broodje kroeken. Broodje kroeken. Ja, is ook lekker als lunch. Wijn mm -hmm. heeft een tent en Berber. En we hebben lekkere croissants. Ja, voor Ja, voor onderweg. We gaan straks even een stukje rijden. We moeten boodschappen doen. Hé, hey, hey, hey, hey. Ik ga je tunnel maken, dan kan ik door de tunnel heen. filmen. je Even lekker gegeten. Even aan het draadje. Even aan het draadje, ik kan het niet laten zien. En eh. Uh... We gaan zo even. Boodschappen doen en hunne bedden zoeken. Ik wil wel even wat hunne bedden kijken. En even kijken of we de telescoop kunnen bereiken. Sanne kan niet zo ver lopen. Met haar kleine beentjes. Dus ik ga een parkeerplek in de buurt zoeken bij de telescoop. Waar ik wel met Brian al ben geweest. Wat jullie ook hebben gezien. Ja, die telescoop hebben jullie niet gezien. Maar Brian was daar bezig met de metaaldetector. En even kijken. Sanna heeft een hele vieze, stinkende zak in de prullenbak gegooid. hè? <lacht> Lekker zakkie. Wat okay, heeft Pepper gedaan? Pebber heeft niks gedaan, alleen nog worden losgemaakt. Ondertussen, terwijl wij boodschappen doen, ga ik ook even een geocache zoeken. En deze ligt hier in Lee. Lee zegt goed? Lee? Het is in ieder geval Leesbieb. Ik snap hem wel, het is l h e -S -S -B e s biep. En we gaan deze even zoeken. Ik ga je niet meenemen, want ik hou niet van spoilers. Dus uh, ja, ik zoek even de geocache en uh, dan ga ik snel naar de auto. Die staat daar. Nou, jullie hebben in ieder geval niet gezien hoe deze uh, gestationeerd is. Ja, een beetje misschien nu. Maar ik, uh, het is dus een leesbiepje. En ik heb uh, twee boekjes voor de kinderen meegenomen. Dat kunnen ze onderweg even lezen. Want, uh, we gaan onderweg ook nog wat geocaches doen. Nou, ik ga naar de auto. Hij staat hier. Uh. En mama zit weer op de telefoon. Ja, ze moet zich ook bezighouden. houden, Tot we even wachten. Waar zijn we, Brian? Waar zijn we? In, heel rijk. In het dorp. We gaan even winkelen. Ja. Ja, we zijn uh, in, want ik zei het net niet goed: Bijlen. Oh, ik dacht bijen. Maar Pas bijen mijn... is wat meer monnik, hè, Brian? Moet je wel kijken, want hier kunnen auto's rijden. Nee, hey, ik zag je wel eigenlijk een stukje beetje goed kijken. De deed jij, hè? Nou, we gaan even hier de Albert Heijn in, en dan eh, zo terug naar de tent. Wat hebben wij net allemaal gekocht? Een snoepje. Je wil een snoepje. Nou, jullie mogen allebei één snoepje pakken. Ja, Daar kan Brian jou wel bij helpen. We zijn nog steeds in Bijlen, Albert Heijn net geweest. We hebben bij de Action even wat uh, kleding opgehaald maar voor mama en papa en ja, spullen. Ik ga even de kids helpen. Brian mag ook op de stoel. Waar is de snoepbak? De snoepbak wil ik. Hoppa! Want ik weet hoe het gaat, dan worden de handjes gegrijd. He? Jullie willen een snoepje. Jullie willen één snoepje. Ieder één snoepje. Hé joh, vies Je moet je tand doen. dat Tentloos. Ik krijg hem ook niet open. Zoals een papa bewaarde Ik heb hem. Ah, niet grijpen. Dankjewel voor het vasthouden. Eén snoepje pakken. Mm. Eh, eh, dada, dada. Je hebt één snoepje. Jij ook. één snoepje. Mm. Brian. Zie je wel de grapjes die uithaalt? Hij, hij wilde gewoon twee snoepjes pakken. Ik moest er even op letten. Pak papa daar ook. Eén snoepje. Nou, gaan we die eten. Mmm. En weet u dat oma Marlon ja. met tante Sally en Remy ja. ook op vakantie nu ja. zijn in een park? Ja, die zijn vlakbij waar papa en mama op de camping hebben gestaan. Daar is papa ook heel veel met oma Marlon geweest. Maar mm. ja, heel veel dingen gedaan. Maar goed, we gaan nu wachten moeders. Want die is hier achter. Het is Albert Heijn. Nog even naar de kruidvat aan het gaan. Want, u ziet het al, mijn nagels zijn ontzettend lang. En ik ben heel verzorgd op korte nagels. Want daar kan geen vel onder blijven hangen en ik ben nogal een uh, smerige persoon. <laughs> oh, wat heb jij? Als het maar, le als het maar lekker is. Ik zie daar bruin. Wat denk je dat ze aan het maken zijn? Uh, uh, um, ik denk een huis. In de auto blijven, een huis. Ik denk een ook zitten? museum. Een museum? Wauw. Ik denk dat ze de Albert Heijn groter aan het maken zijn. Ik een -ja. Een museum. Nou, we gaan binnenkort, deze week of volgende week, gaan we naar het Hunnenbeddenmuseum. Ook een heel leuk museum. Wij hebben al even een stukje zitten kijken. Tot op de camping. En we hoeven nu nog niet te zeggen duim omhoog. Ik meisje kijkt naar dit meisje ook <laughs> nog in die, oh, een auto, maar dat is een hef, uh, gewicht heffen ja, we dat kijken dat de deze voet oh ja, zullen de mensen nog even slaap lekker wensen? Lekker. Wij, wij zingen dan altijd, hè? zullen we al van zingen? nee, nee, want jij hoeft nog niet naar bed nee. Brian mag even een half uur, uur later, dan kan Berber in slaap vallen ja, ik uh, leg even in bed, ik ben helemaal dood op Drukke, ja, drukke, drukke, stad waar we net waren. Het is uh, geen aanrader. Beetje gestrest Albert het Kruid wordt druk, hè? Yeah. Rare mensen allemaal. Gespannen mensen, gespannen. Ja, we waren allemaal uh, helemaal uit ons doen. Zijn even lekker gaan rusten. Nu gaan uh, Brian lekker. Tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie. nee, wacht. straks ga je tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, tukkie, doen. Ja. Morgen lekker rustdag op de camping. Dan gaan we lekker naar de speeltuin. IJstage drinken. Tot morgen allemaal. Wat fijn dat jullie hebben gekeken. Ja, Ik vind die wel goed. Druk even op duimpje als je deze video echt leuk vond. En druk ook even op abonneren. Druk even op belletje als je op de hoogte wil blijven van de, onze video's. Dank jullie wel voor het kijken en tot morgen dag 5. Zegt dat goed? Ja. Uh, Dag Kijk, ja, <laughs> we zijn er nee, al werkweek. Wat we? Mama, ja. <laughs> Tot morgen, papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland: de familie Romein.